Hé hey, brabbetje, hé hey, Bem-Bem, hé hey, Brabbertje, kom eens, kom eens, hé hey, Brabbertje, hé. Hey. Oeh Brabbertje, kijk eens. Hé hey, bem, bem kom maar bem, bem kom maar, kom maar. Hé hey, de beste vrienden van Robert Dijkgraaf, kijk eens. Oeh Bem-Bem, oeh Brabbertje. Oh, Brabantje. Hé hey, Bem Bem. oh Brabantje. ja je wel nog meer natuurlijk. Hé hey, Bem Bem. Hé hey, Brabantje.